Bij de armtraining gaat het erom dat u bewegingen die niet meer goed gaan opnieuw aanleert. Ook een geheel verlamde arm of hand kan gestimuleerd worden. Dan gaat de verlamming niet over, maar uw arm en hand blijven soepel en verstijven niet. Bij de armtraining probeert u met beide armen en handen een aantal bewegingen te doen. Ook de gezonde arm doet dus mee. Het kan gaan om het buigen en strekken van een arm of het knijpen en loslaten met uw hand. Ook kunt u met uw gezonde hand uw verlamde arm stimuleren door daar verschillende bewegingen mee te doen.